...aerodynamische, hoe dus mooi die gaat, en het overal ook wat. Dus we hebben ook spuitflessen, uh, uh, spuitbussen om hem uh, uh, een kleurtje te geven. En, uh, dit is um, uh, Corrugated Plastic. Ik weet niet wat de Engels, of de Nederlandse benaming is, maar het is een soort golfkarton van plastic. Heel licht, heel sterk en perfect voor vinnen. En vinnen helpt echt. Uh, we hebben ook geëxperimenteerd met topvinnetjes die onder een hoek staan, dan gaat hij roteren. Oké, okay, f... <lacht> ook heel fijn. Dus uh, uh, je moet vooral experimenteren. En uh, wat heel goed werkt, als je, als je dit stuk ziet hier, dat is eigenlijk weer een. Dat is het middenstuk van die fles, zie je dat? Dat is, dat is zeg maar die heupen van die, van die cola fles. Als je die dus los snijdt en die zet je om die fles heen, dan krijg je weer een <coughs> motor zie je dat? Dus dat? Dat wordt ook weer mooier. Dus dan zit die nozzle een beetje stop. En uh, ja, het, het, het, het, het bovenstukje is natuurlijk, uh, uh, dit was nog een uh, top, volgens mij van een. Uh, de zo. Ja. ja, er werd een hoop geklaagd in huis. Dus we hebben een week lang, een week lang gedaan met oud goedvrienden in vrienden in een huis, met vier stellen. En we hebben dus het hele huis kaal geslagen op zoek met doppen en topstukjes. En, ja, het gevolg is natuurlijk dat er om de iemand komt van heeft iemand te doppen? En, en, en, en dat alweer op een raket. Um, dit, is, uh, dit was de Mark 2, geloof ik. Nee, de Mark 3. Dus hier waren we nog gewoon met de statische flats bezig. Maar het, wat is nou de uitdaging dat die aan een parachute naar beneden komt? En uh, dat is de grootste challenge, want um, dan moet je iets hebben wat klapt, wat open gaat. Gaat hij te vroeg open, dan, op. dan komt hij halverwege alweer naar beneden. Dus het, het, de, de truc vinden waardoor hij op het hoogste punt eigenlijk mooi open gaat en dan vouwt zich een chute uit. En voor die chute hebben we eigenlijk gewoon zakken, dus, dus gewoon een cirkel knippen, Dan heb je een mooi dun draad, uh, acht draadjes eraan minimaal en dan krijg je een mooie chute. Uh, verder, uh, wat heel belangrijk is bij waterraketten is, uh, don't do it, but show it. Dus we moeten ook mooie opnames hebben. En uh, daarvoor hebben we als geheimwapen deze, de Bullet Cam. Uh, twee, uh, giga heeft gigaftje geloof ik. In ieder geval, hij kan een, uh, een behoorlijk ent uh, opnemen. Een usb kabeltje dat kunnen we uitlezen. En dit is voor onboard. We hebben het geprobeerd met een oude Nokia-telefoon die we mee hadden. Uh, de, het geweld van de lancering was dermate groot dat die Nokia gewoon op testbeeld ging. Dus We <lacht> hebben heel mooi footage dat we hem zo op de hebben. Uh, en dan zie je dus allemaal handen nog. En dan Poef, zwart. En dan popgras. Ja. Dat verschillende is het zwart. Dat wou niet. Deze is nog niet omhoog geweest. Dus ik weet niet wat voor beeld te krijgen als die gewoon in de raket zit. Um, verder, dit is de tweede launcher. Ik zal even het verhaal van de launchers vertellen. Ze zijn allebei niet getest. Dus dat is dan weer gewoon het spannende voor vandaag. Dus het kan zijn dat we een apart team straks nodig hebben om de launches überhaupt aan de straat te krijgen. Um, deze is wel gebaseerd op uh, een versie die we wel getest hebben. En uh, de bijzondere feature hier is de Nasa Launch Cam. Ik heb hier een water, watertight box voor een iPhone. Die iPhone die kan dan hier, zeg maar, zo van onderaf de voetbal aankomen. Dan zien we dus zo, hopelijk met een spat water zo op dat boxje. Dus dat geeft spectaculaire footage. Nou, als dat gecombineerd wordt met deze aanboord, dan kunnen we straks met wat montage een hele mooie video uittrekken. Dus hoe meer iPhones filmen, hoe leuker. Dat is een beetje op afstand, eentje hier, en dan snijden we het in elkaar. En dan uiteindelijk hebben we natuurlijk de, de perfecte launcher waarin alles bij elkaar komt en dan monteren we dat even in iMovie. Nou, dit is um, de tie-wrap launcher. Um, een geniale ziel heeft bedacht dat tie-wrap zo'n uitstekend kopje hebben, en als je er dan zo'n krans omheen maakt, dan grijp je die tie-wrapjes om de krans zeg maar, van de fles, van de fles. Die zou hem dus vast moeten houden. Dus hier heb ik met van dat uh, tape wat je voor waterleidingen gebruikt, een, een verdikking gemaakt waar hij hopelijk een beetje airtight op zit. Het zal wel één grote lekbende worden, maar en dan is het heel snel op druk. Uh, niet verder gaan dan 8 bar, anders een de fles. Er zijn wel weer trucs om die fles ook weer te versterken. Er zijn Amerikanen die tot 20 bar zijn gegaan met één fles. Maar dan zie je hem gewoon niet meer. Uh, ja, en dan is het uh, op druk pompen en dan aan het touwtje dus de krans naar beneden trekken. ...in de hoop dat dan de boel vrijkomt en dat die eraf komt. En de vraag was al van ja, nu zit er aan één kant een touwtje, trekt die dan niet scheef en gaat die dan er dan wel goed af? En dan hebben we hier nog een tweede gaatje en dan moet Dus het klooien aan de lancerenrichting wil ook nog iets. Dit is de Gardena-hek. Dit vind ik zelf eigenlijk de meest spectaculaire. Zelfs met een, een pressure volve dat we hem op de voor de backflow kunnen afsluiten. En um, ja, je voelt het al het gewoon met een dopje met een de Gardena. Deze raket moet je dus wel terugvinden, want ik heb niet zoveel van deze. Um, erin, opdruk, en dan, en dan Nou, dat is het verhaal. En deze kan klappen want hij gaat natuurlijk met water erin op de installatie. Dus dan is het zo, en dan, en Nou, dat is een beetje het verhaal van de launchers. En uh, ja, dit is uh, ja, toch wel het minimale wat we kunnen maken. Maar je kan natuurlijk ook nog een twee flessen opzetten. Het koppelen van flessen... elkaar. Ja, dat is, dat is wel echt een dingetje. Ik heb, wel, uh, <laughs> ja, ik heb wel componentenlijn mee, er is een, uh, een truc om uh, bottles te splicen, dus, je dat noemt. dus dan uh, moet je ze contra en contra aan elkaar zetten, maar dat moet echt met speciale hulpstukken en schroefdraad en uh, dat heb ik al met de worden bevordering uh, Maar als iemand zich uitgedaagd voelt, dan moet je het met twee componentenlijn doen. Ja. Je hebt het bij met Niet dat het lijmpje ja. stormt en twee. Ja. Nee, ja, dat is echt uh, dit werk. Ja. Dus je zou nog kunnen proberen, als je ambitieus wordt, uh, om te zeggen, nou ik ga toch voor twee flessen, maar dan kijken of je het aan elkaar maakt. Afbaar is veel hoor, Dus je moet echt zo'n gerampt in elkaar zitten, zodat dat is uh, een komt combineert. Oh, de vinnen kunnen wel gewoon tape. Uh, ja, de vinnen, de tape oh ja, even uh, voor de vinnen inderdaad, Lijmpjes uh, lijmpistool kan, maar het zijn petflessen en die zijn natuurlijk heel dun getrokken. Dus Je krijgt een hele spectaculaire effecten als je met hete lijm op de petfles gaat werken. Uh, tape werkt eigenlijk beter, dat is wat flexibeler en nogmaals, de eerste keer dat we een fles lanceerden, toen zijn we van kwijt we niet Maar toen uh, zei ik, wil nou klaar, ja, poef, weg, weg. weg. Even, nou, niet meer gevonden, nee. zo hard. Eén nee, iemand moet de hele tijd omhoog Ja, je ja. moet echt met een aantal stadia <lacht> omhoog <lacht> kijken, want anders krijg je het gewoon niet mee. Ja, je uh, mits natuurlijk <lacht> de lancering is niet doet. Maar om die klap op te vangen is tape is prima. Dus die pinnetjes, die zou ik gewoon met... Uh, uh, met we hebben uh, mooie bundels met uh, gaffer tape. En uh, dan tape je ze gewoon aan. Maar uh, het, is, het is geen overbodig luxe. Het heeft echt stabiliteit. En uh, wat ik al zei, als je dan bovenop op het doet, dan gaat het mooi recht. Ja, en dan uh, die komt er met het meest vernuftige klapsysteem om uh, het, het shootje eruit te laten. Ja, dus, uh, ja. dat is eigenlijk de ultieme. Ja. Nou, verder zijn er allerlei soorten flessen. Ja. Ik heb vrij ja. veel Corona-flessen, die zijn lekker om mee te beginnen. Uh, en ook omdat je hier, dat loopt zelfs een mooi lijntje, dat je dus niet uit kan halen die je dan weer aan deze kant op kan schuiven, dus je ja, ja, dit effect zeg. krijgt. <laughs> ja, dus dat is met cola fles heel fijn. Ja, dit geeft natuurlijk weer hele andere mogelijkheden, Het dus, uh, uh, is ook is lekker. Het is een beetje, beetje robuust zeg maar. Uh, dan is nog de uitdaging voor de mini's. Ja, van <laughs> Gaat wat hoger, ja, En dit is een van mijn favorieten, omdat die heeft zo'n hele mooie neuskomen, zie je dus, dat? Dus dat leent zich ook weer om af te snijden en dan erg bovenop zetten zo'n mooie punten krijgen. Nou, dat is eigenlijk de uh, basics Dus ik stel voor dat we gewoon het materiaal gaan verzamelen. Oh, dus dat ligt hier allemaal. Dus we hebben drie kleurtjes voor het, uh, het decoratieve gedeelte. Dus uh, fluoriserend geel, blauw en zwart. En uh, dit is een soort... Is dat dubbelzijdig? Hè? Uh, nee, ik vind dat zou natuurlijk nee, mooi zijn. Nee, nee, dit is heel uh, Dit is heel mooi tape. En uh, we hebben een vette gap tape. Ja, volgens mij zit er wel ja, nee, we hebben, de, we hebben twee rollen dubbeldruim. En dit is dus dat uh, prachtige uh, plastic, waar je de dus spinnetjes van kan snijden. Verder zijn de scharen, messen. Hier is een uh, rol touwenzakken voor de parachute. En we hebben twee klosjes die heel mooi varen om de uh, parachute mee... Uh, en uh, qua werkvlakken, die, uh, die zijn vrij te misbruiken natuurlijk. Ja. En uh, daar ook. Awesome. Applaus, uh, skool Lijn met Activator. Ja. <laughs> ja. <laughs> Woo! Yeah. Activator!